Dit is Amsterdam, onze bruisende hoofdstad. Een stad met een goede infrastructuur die we willen behouden. Daarom werkt een team van collega's met passie voor techniek aan complexe projecten. Zij worden uitgedaagd om te innoveren en om de stad te blijven verduurzamen. Neem bijvoorbeeld een functie als ambtelijk opdrachtgever. In deze rol schakel je tussen bestuur... ...politiek, uitvoering en techniek. Je zorgt ervoor dat er zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met de financiële middelen. Daarnaast ga je over de planning tussen de betrokkenen. Als directievoerder geef je sturing aan de uitvoering. Je laat alles volgens afspraak en planning verlopen en stemt af met de uitvoerende partijen. Omdat er gaandeweg veel verandert, ben je continu aan het monitoren en aan het bijsturen... Bijvoorbeeld tijdens het aanleggen van een nieuwe trambaan, waarbij kabels en leidingen vervangen moeten worden. Hierbij heeft de gemeente ook te maken met de buurt. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met bewoners en met omliggende bedrijven. Dat is de rol van de omgevingsmanager. In die rol manage je de sociale gevolgen van het project. In de technische sector van de gemeente Amsterdam maak je het allemaal mee. Zo kun je ontdekken waar jouw passie en talenten liggen. In overleg bepaal je welke projecten bij je passen. Tijdens de uitvoering krijg je veel vrijheid en dankzij een grote diversiteit aan opleidingen kun je er mooie stappen maken. Hierdoor hebben Nathalie en Jordi de kans gekregen om door te groeien en zichzelf te specialiseren. Heb jij ook interesse in een technische baan bij de gemeente Amsterdam? Kijk dan op amsterdam.nl slash